Een hele goede dag, mensen. Welkom bij de zondagmorgen vlog van de Stofjes. Ik ben Rick, zoals jullie inmiddels al weten. En dan nu bij deze, ik heet Rick. Uh, ik heb een uh, YouTube-kanaal, de Stofjes. En uh, dat doe ik samen met, uh, met een van mijn dochters, met Fabienne. Daar, nou, daar doe ik wat vloggen. Zo ook deze. Hier doe ik een zondagmorgenpraat. Een beetje los uit de losse Pols. Dan doe ik over het algemeen wel heel veel dingen uit de losse Pols. Ik ben niet zo'n zo scriptlezer zo script of iets ergens of die echt precies alles uit moet, moet meten. Ik vind dat we, na verloop van tijd moeten bepaalde dingen een klein beetje als automatiek doorkomen. Maar goed. Uh, Zonden morgen, vandaag. Vroeg lopen, drie rondjes. Record tempo. Yes. Waarom? Omdat ik onder die befaamde 6 minuten per kilometer ben gekomen. Oké, okay, het is maar 5,59. Maar ja, het is rond. En dat is een gemiddeld tempo. Dus ik heb uh, op één uh, stukje heb ik zelfs. Uh, uh, vrij hard lopen, Want het is het uh, algemene uh, tempo wat hij uh, registreert. dus uh, volgens mij niet eens een daadwerkelijk tempo. Uh, ik zal niet even zeggen, uh, onder het lopen. Ik loop op een uh, trimparcours in Gastel. Daar heb je uh, trimattributen. Dat is één attribuut, zo'n zigzagje. Daar doe ik altijd 10 uh, of 15 uh, push-ups. Eén rondje en dan een tweede rondje doe ik dips, 15 keer en een derde rondje doe ik push-ups. en als het dan vier rondjes loopt dan is het weer dips en dan vijf rondjes, dan is het vijf rondjes weer een push-up. Dus die doe ik ook nog tussendoor. Dus het is niet dat ik constant een bepaalde, die afstand in één keer loop. Ik heb daar dus ook zogezegd nog een activiteit in zitten en dan toch onder de zes minuten. Nou, dat is dat waar, waar, ik, waar ik voor een jaar terug ongeveer nog zeven minuten over deed. 6,5 minuten over D. Nog gewoon onder 6 minuten. Ja, en mijn uh, gewicht gaat uh, ook, uh, ook aardig. Ik ga daar even op de gaan staan. Vorige week had ik uh, een uitschieter en hoe dat daar komt dat ben ik aan het verklaren. Alleen toen ben ik wel direct na het lopen ben ik gaan fitnessen. Dan zit je wel later op de dag, want meestal zit ik ergens rond uh, half tien, tien uur dat ik een weegmoment uh, heb op de zondag. Uh, toen ben ik gaan finish, kwam ik pas om, uh, om half twaalf, zo kwam ik pas uh, thuis en uh, toen woog ik uh, <laughs> bijna twee kilo meer dan de week daarvoor. Dus dat vond ik eigenlijk wel vreemd. Dat je in één week tijd uh, weer twee kilo zogezegd bent aangekomen met het week. Ik heb die week wel wat gek gedaan, maar niet te gek gedaan. Dus dat was een beetje verrassend. Dus ik hoop dat we deze week weer leuk aan de slag zijn gegaan. Dat we deze week weer een beetje hebben kunnen bijtrekken. En dat we weer gewoon netjes onder de 100 kilo zijn. Goed, nog iets anders. Waarom ben ik zo vroeg? Omdat ik zo meteen weer naar Juliana moet, gaan. we zijn van de week weer begonnen voor de voorbereiding van de competitie, voor de competitie of klasse. Vandaag de hele dag, zo gaan ze om tien uur gaan ze beginnen met trainen tot een uur of half twaalf. Dan gaan we met z'n allen even lunchen, dan een korte bespreking over het seizoen, wat regeltjes die er gedaan moeten worden. Er zijn wat wijzigingen en we de tot, uh, tot wat zaken, dus die worden doorgenomen en dan uh, later op de middag uh, gaan ze nog een keertje ja, trainen. Waarschijnlijk zal het een soort met uh, een partijtje zijn, een partijtje. Het partijtje, toch wel lastig om uh, te praten en parkeren tegelijk. Even opletten dan, dan maar ik moet toch zo weg, dus uh, het gaat zo weg. Nou, en, uh, en uh, dat dus. Uh, dus ja, dat ga ik, uh, ga ik dat doen. Ik ben vrij laat. Uh, ik moet dus nu nog gaan, uh, gaan douchen. Dan even omkleden en dan moet ik alweer gaan. Ergens rond kwart over negen, half tien zou ik er zijn. En het is nu ongeveer tien over half negen. Dus dat wat niet even haasten. Maar dat neemt niet weg. Wat ik misschien ga doen. Is dat ik straks. Ik ga Even buiten mijn eigen reglement. Maar normaal gesproken pak ik dit momentje. 5 tot 7 minuten ochtendpraat. En dan is het klaar. Appata. Ik denk dat ik straks even een stukje ga proberen te filmen. Dan kunnen jullie een beetje zien. Wat ik bedoel met die ochtendtraining. Oh, hoe ga ik dit doen? Dit ga ik zo doen. Ik sleuteltje pakken. Deurtje open. Sleuteltje weg. Spelletjes pakken. En dan gaan we weer. Oh, zonnetje. Nou, oh. nou, dat was de bidon. En dan zijn de honden die gewoon een beetje hebben Hé, hondjes. Even stil. Nou, dus uh, nogmaals, uh, ik ga nu even douchen. En waarschijnlijk zie ik jullie uh, straks heel even op het veld. Dan moet ik even kijken hoe dat uitpakt. Dus, uh, en anders, uh, waarschijnlijk eind van de middag dat ik weer even iets ga doen. Dus alvast, blauw duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal. En dan uh, zie je sowieso volgende week de in de Goedjes.